Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black aan hey, Hé, Annabel, dat mag niet aan de bel. Hé, hey. Annabel. Hey, Hé, hey, Annabel. Kom eens, kom eens. Kom eens. Kom eens, kom eens. Kom eens Annabel. Hé hey, Annabel, kom eens. Annabel. Hou eens op. Ik ben vervelend aan de bel. Ga eens weg. Vind je niet leuk? Ga naar je eigen bak. Ja, Roosje, dan moet ik die weer recht hangen. Dat krijg je met zo'n stom dochtertje. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Goed zo, Joyce! Appaloezes! Die houden zich wel uit. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Goed zo, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé hey Annabel, oh wat doe je nu? Is die leeg? Hé hey Annabel, wat doe je nu? Is die leeg? Die, oh, die is niet leeg. Je hebt hem gewoon omgegooid. Ja, dat is niet netjes. Nou Annabel, hé hey Annabel, ga eens weg. Ga eens weg. Ik vind je niet leeg Sympathiek. Hé Annabel, hey Joyce, hey Joyce, hé hey, hey, Blackjack. Goed zo, boonies. Ik ga deze naar binnen gooien. kan ik hem ophangen. Goed zo, Joyce, hé hey, Blackjack. Goed zo, boonies.